In heel veel branches wordt het gewoon echt vanuit de Europese Unie gewoon hun verplichting om toegankelijk te zijn. Van harte welkom bij weer een nieuwe video van 7D TV. En uh, als je luistert naar de podcast, uiteraard ook van harte welkom. Uh, zijn missie is dat iedereen gebruik kan maken van apps, uh, inclusief mensen met een beperking. Ik ga in gesprek met Paul van Workum van Stichting Apt. Want als je missie, toch? Paul? Ja, klopt. Dus zo lees ik op de website. Ja, klopt, ja. ja. ja um, en waarom is dat nodig dat iedereen elke app moet kunnen gebruiken? Nou, kijk, uh, als je naar de supermarkt gaat, en dan als dan de drempel om binnen te kunnen komen, uh, als er een flinke drempel ligt, waardoor ja. uh, één op de drie mensen de supermarkt met heel veel moeite binnen kan. Iemand die in een rolstoel zit of iemand met allerlei andere beperkingen. Ja. En dat ook een deel gewoon die drempel zo hoog is, gewoon een meter hoge drempel, die gewoon, dan kunnen gewoon echt honderdduizenden mensen totaal niet meedoen. Ja. En waar je in de supermarkt dan met een paar man iemand nog wel over die drempel heen kunt krijgen. Ja. is online dan is echt, zeg maar, als het niet werkt, dan werkt het niet. Nee. En waar eigenlijk een enorme kans is, dat als het online goed geregeld is, dan kun je met de hulpmiddelen echt superveel coole dingen doen. Ja. Als het niet goed geregeld is, dan kun je ook echt helemaal niet meedoen. En dat nee. zijn de twee kanten van uh, toegankelijkheid. En, van, ja. en da daar is wat, wat onze stichting. Hè, op het gebied van websites is daar al zijn er al heel veel partijen actief. Mm -hmm. Maar op het gebied van apps uh, nog niet. En, uh, vandaar en Stichting Apt. Vandaar dat we ook de, uh, vorig jaar mee gestart zijn. Ja. En wat doet Stichting Appt? Ja, Jan Jaap uh, de Groot en ik. Er zijn met z'n tweeën vorig jaar, wisten we dat uh, in juni. Dit jaar, dus anderhalf jaar, hadden, hadden we nog de tijd mm. dat overheden uh, zeg maar zichzelf een wettelijke verplichting hadden opgelegd. Dat ze moesten, ja, dat, dat toegankelijkheid, dat ze moesten. Ook voor apps? Voor apps, ja. En om het maar eens even relevant te maken, want we zitten hier natuurlijk niet op een overheidswebsite, maar 7DTV houdt zich bezig met ondernemerschap. Maar daar zit het ook aan te komen hè, als het gaat om apps. Vanuit de wetgeving heb je in 2025, dus nog een aantal jaartjes weg, mm -hmm. uh, komt die verplichting dat jouw e-commerce, banken, gewoon communicatie, dat zijn in heel veel branches wordt het gewoon echt vanuit de Europese Unie gewoon hun verplichting om ja, gewoon toegankelijk te zijn. Als jij in de trein zit en je pakt je mobiele telefoon en je ziet een mooi filmpje wat je per se wil zien, maar die heeft geen ondertiteling, dan moet je geluid aanzetten. Mm. En dan zit je in die stilte coupé mm. en dan denk je, ja, kan niet, dan ben je eigenlijk doof op dat moment. Dus het wordt voor iedereen beter. Jij zegt, vanuit, jij zegt als stichting app ook van luisteren, het is niet alleen een probleem, maar het, is, het biedt enorm veel kansen als je je app toegankelijk maakt. Ja, zeker. Uh, en hoe doe je dat? Noemen ze een paar dingen. Ik bedoel, er zijn natuurlijk duizend en één dingen. Dan moeten ze vooral op jullie website kijken, want dan moeten ze een soort inval hebben wat jullie dan bieden als stichting. Maar even doen ze een paar uh, zeg maar, low hanging fruit. Wat, wat moet je in ieder geval doen als je je app toegankelijk wil maken? Ja, dus als, als je dus de, een willekeurige supermarkt app uh, pakt, dan, of een willekeurige app, yeah. Dan kun je, in, in de, dan, dan kun je uh, de systeeminstelling van een gebruiker, die, die kunnen het lettertype vergroten. Tot twee, drie keer zo groot. En dat wil zeggen dat als je jouw scherm op portrait modus hebt, yeah. of landscape, yeah. dat is één van, van de richtlijnen. Dat yeah. moet. En wat heel mm. veel mensen denken ja, dus een aantal mensen die in een rolstoel zitten, die hebben hun toetsenwoord in een houdertje. Mm -hmm. En als dan de, jouw app niet meedraait, dan moeten die zo, zo zitten kijken om die app mm. te kunnen. Dat is niet handig natuurlijk. Nee. Maar je hebt ook dus dat door dat vergrote lettertype, is het heel, uh, dan zie je soms maar twee woorden staan mm. op portrait modus. Mm -hmm. ja, dus als oh. jij dus nu een fantastisch mooi design hebt, dan waar één op niet, de drie, ja. verspringt alles. Nog meer elementen van een app die je moet, waar je kritisch naar moet kijken, los van lettertype? De contrast ja. van tekst en van elementen, zoals een knop. Of, dat, dat is heel belangrijk, dat mensen dat goed kunnen waarnemen. En dat, dat geldt dan ook weer voor die... die 750.000 mensen die kleurenblind zijn, ja. Uh, ja, mensen die slechter zien en al die ouderen en, en, en voor, voor die mensen de, de, doe je het. Maar gewoon voor iedereen. Mm. Want als jij gewoon een app hebt met slecht contrast, dan leest dat gewoon nie, niet fijn. Zijn er hulpmiddelen wat dat betreft? Ja, waar je bij websites heb je een soort van heb je de, de techniek van de website en die wordt dan vertaald in een browser en die browser kan eventueel hulpmiddelen ingezet worden en die moeten mensen zelf inkopen uh, vaak zo'n schermlezer heb je dus verschillende soorten software voor mm -hmm. uh, op de mobiele telefoon zit dat allemaal al ingebouwd dus je kunt in die toegankelijkheidsinstellingen kun je gewoon de schermlezer aanzetten je kunt gewoon tekst vergroten je kunt gewoon contrast groter maken de schermlezer die leest een scherm voor dat ja. zit in je mobiel ja. Oh. ja dus dus waar je vroeger en die kun je vanuit de app aanroepen als het ware als ontwikkelaar ja oh ja, dus Schappig. iedereen kan de schermlezer aanzetten. Dus als je, dat moet je niet doen, trouwens. Hoe oh, ga je ermee nou Het meest, meest gezocht uh, is uh, hoe zet ik de schermlezer uit? Want, dan, want op dat moment <laughs> waar je normaal gesproken één keer klikt, dan opent de knop. Bij de schermlezer moet je dan twee keer klikken. Want één keer klikken is dat je iets aanraakt. En dan leest hij het voor. Bij twee keer klikken open je het pas. Maar als je dat dus niet weet, dan zit je gewoon vast. <laughs> dus, maar we hebben daarvoor een app. Lekker uh, toegankelijk. Ja, nou, je. je, je het is super toegankelijk. Ja, Alleen ja, je moet wel weten wat de gebaren zijn. Ja, ja, ja. Uh, en wij hebben daarvoor een app uh, ontwikkeld vorig jaar. In eerste instantie voor blinde mensen, dat je dus, de, dus zelf die gebaren kunt leren. Uh, wij dachten nou, dat is leuk, want mensen die blind zijn, die kunnen niet, door corona zeg maar kunnen ze niet meer op locatie komen. Dus we ontwikkelen gewoon een app waar je gewoon alle gebaren in een veilige app omgeving kunt oefenen. En toen gingen we dat zelf testen. En ik dacht oh dat is wel fijn, dat is leuk, maar dat kunnen we ook aan de professionals, testers. Uh, ontwikkelaars, designers kunnen we ook die schermlezer gebaren leren waardoor zij door hun eigen app heen kunnen scrollen. Dan weet je zeg maar dat dat die 50 tot 100.000 mensen mee kunnen doen. Mm. Maar als, als de schermlezer werkt, dan werkt ook toetsenbordbediening, schakelbediening. En schakelbediening is dat je met één, twee of drie knoppen dat dan een knop ingedrukt wordt en dat hij dan als als je de, de knop drukt, dan ga je van boven naar beneden worden alle elementen doorgenomen als je dan drukt, dan pakt die ja, ja. Super inefficiënte manier van de app bedienen. Maar ja, als je in een rolstoel zit en je kunt alleen je hoofd tegen een knop aan doen of je kunt je voet op één of twee knoppen drukken, dan, dan is dat de enige manier om een app te bedienen. Maar als de schermlezer werkt, werken die hulpmiddelen ook. Als ik als ondernemer zit te kijken denk ik, ja gast, stel dat ik me gewoon richt op een bepaalde doelgroep. Ik bedoel, ik maak een app voor, ja, weet ik veel, ik weet geen voorbeeld, maar ik, ik, hypothetisch, ik maak een app voor mensen die heel goed kunnen zien. Weet je, verzin maar wat. Ja, ja, dan is dat voor blinden niet relevant. Dus die hoeven er voor mij niet in. Dat klopt, maar dan ben je aan het discrimineren. Dat, dat is het. het. Dat, de, de, ja, ja. In die zin, kijk, ik snap natuurlijk, ik ben zelf ook ondernemer. Dus ik weet dat, dat je natuurlijk altijd moet kijken naar wat, wat, wat de kosten zijn en wat, wat het op, ja. oplevert. En, maar wat ik ook zie, is dat als je met innovatie, als je gewoon kwalitatief goede app bouwt, dan zit het rijkstand al gewoon goed in. Ja, precies. Maar Zo als je dus bepaalde maatwerk dingetjes toevoegt of bepaalde dat de programmeur zegt ja label doe ik altijd gewoon de naam van de, van de afbeelding dan leest ja. die schermlezer leest dan voor img 18 dat, dat de... jpg ja. ja nee serieus ja in plaats dat... van dit is een foto van uh, blablabla ja. Ja. En, en de vraag is natuurlijk hè, ik snap natuurlijk dat, dat uh, er zijn 150 tot 300.000 mensen die helemaal niet mee kunnen doen als jouw app niet toegankelijk, niet toegankelijk is en dat dat dat is een relatief kleine groep mm -hmm. maar één op de drie ja. Er zijn gewoon in Nederland een op de drie dat is best wel een serieuze ja, groep wel, ja. die gewoon als jouw, jouw contrast niet goed is dat is gewoon super makkelijk aan te passen ja, ja. bij ing waar het huisstijl kleur oranje is die net niet de goede contrastwaarde heeft dat is, hm. dus daar moeten zij een oplossing uh, voor bedenken maar huisstijl aanpassen <laughs> bijvoorbeeld ik, ja. of de tekst dikker druk maakte die ja, in die ja, kleur is ja, ja. maar je hebt, je, hebt, je hebt daar gewoon dat dat daar serieuze groep mensen niet Mee. Niet, niet goed, goed genoeg mee kan doen. Jullie zijn aan de ene kant het kenniscentrum, maar je biedt ook diensten aan. Leg eens uit. Ja, we zijn vorig jaar uh, zijn we gewoon begonnen met, we willen gewoon kennis delen. Yeah. En we gaan het online, alles wat we weten gaan we delen. Ja, dat is stichting Ja, Ja, App.nl. Ja, oh, dus, dus, dus dat is het platform. Alles wat we doen, we proberen we zoveel mogelijk impact te maken. Mm. En Wat wij merken is, door dat te doen, krijgen we aan de andere kant dat hè, heel veel mensen ons helpen. Ja, dat, we hier van, dat ik hier vandaag zit, ja. komt omdat we met de goede dingen bezig waren. En heeft ja. iemand gezegd van, hey, ik moet eens dus met Ronnie praten. Ja. Ja. En zo we ook gewoon geholpen en daarmee kunnen we dat wel versnellen. Maar inderdaad, we moeten wel commerciële projecten ook doen. En commerciële projecten houden in dat je opdrachtgevers kan helpen om de app die ze hebben toegankelijk te maken. We zijn bijvoorbeeld met de coronamelder en met de GGD contact app, zijn we daadwerkelijk aan het programmeren op het gebied van toegankelijkheid. En wat wij dus doen is dat we daadwerkelijk gewoon bouwen dat we de lessen die we daarvan leren, doen we ook weer op ons, ons platform uh, ja, ja. delen. Wat wij nu zien is dat uh, in juni dit jaar moeten alle overheidsapps een, uh, een audit plannen om uiteindelijk een bepaalde status te kunnen krijgen. En ja. inzicht te kunnen krijgen in de toegankelijkheid van hun apps. Ja. Maar het zijn tussen de 500 en de 1000 apps. Er zit een markt van 1 naar 2 miljoen euro op, op het gebied van het doen van die audits. En, en dan wie doet dat anders zijn het erkende bureaus die dat mogen doen zo'n audit. Er zijn nu in Nederland ongeveer acht, ja, ja, ongeveer acht tot tien bureaus die audits doen. Ja. Maar vooral op het gebied van websites. Wij geloven erin dat als we, als zij dan die audits doen en dan koppelen aan ons platform, met daarin van, een hey, fout, dit is hoe je het oplost, mm. dat wij uiteindelijk uh, de moeilijke dingen terugkrijgen. We hebben nou een supercoole super samenwerking met, met een hele grote Nederlandse bank. Willen we hebben nu budget geregeld om, één iemand, om iemand die blind is. Vanuit... Ja, een soort van uitkeringspositie waarschijnlijk. Dat hij daar gewoon fulltime bij die bank gaat testen. Mm. Allemaal fouten gaat vinden. Vanuit zijn beperking kan hij dus een soort van ja, gewoon continu gebruikstesten doen. Ja. Wat wij dus willen is dat, dat die, diegene met, met die blind is, dat, dat wij die gaan opleiden. Dat hij niet alleen vanuit zijn gebruikerservaring iets kan, maar ook vanuit, zeg maar, gewoon wat is dan de, de richtlijn. Want als hij die kan koppelen aan de richtlijn, de fouten, dan kan, is het gekoppeld aan ons verbeterframework... waardoor zij kunnen meteen kunnen koppelen aan die verbeteringen. En als wij dan die verbetering dan niet hebben... omdat dat een of andere fout is die, uh, die wij nog niet hebben uitgewerkt... en die tegen zijn gekomen... stel, we zouden dat dan via die tester aan, aan die, bank gewoon kunnen, die bank kunnen helpen. Mm -hmm. En daarna voegen we het weer toe aan ons framework. Dan denk ik dat die bank een soort van kennishub heeft. zou met één bank kunnen... Misschien moeten we nog wel tien andere grote bedrijven vinden die gewoon één fulltime blinde tester in dienst nemen. Dus 25% van de blinde mensen heeft maar een baan. Omdat dat ja, stel kunnen hier vanuit hun kracht, want juist omdat ze blind zijn, snappen ze hoe die schermlezer werkt, snappen ze hoe, ze, hoe die fouten ontstaan. Als wij dan ook vanuit de uh, richtlijn en vanuit de, de, zeg maar, hoe je het verbetert zo iemand kunnen voeden, dan kan er best wel een mooie... Uh, verhaal worden. <laughs> ja. en dan heb je tenminste weer. maar wat, wat kan dat commercieel opleveren? Ja. dat weet ik niet. Maar als wij dus een zo'n expertise hub hebben waar we bij tien grote partijen een soort van expertise hub zijn, mm. dan, misschien dat we dan daar ook wel budget hebben om dan mensen om dat, onze uh, verbeter codevoorbeelden te kunnen ja. laten uh, uitbreiden, waardoor wij nog meer impact kunnen maken en dan nog moeilijkere fouten en uiteindelijk komen die weer bij ons. En, dus uiteindelijk, dat... en uiteindelijk is elke app uh, toegankelijk en bereikbaar voor iedereen. Dat is het doel. Dat is het doel. Ja. zijn we nogal een paar jaartjes van weg. Ja, dan uh, wens ik je daar heel veel succes bij. Dus voorlopig uh, heb jij genoeg te doen volgens mij. Mag ik je danken voor je inzicht in een boeiend onderwerp? Dank je wel. En, uh, en heel veel succes. Dank en dankjewel gedaan. voor het kijken naar nou, weer een video op cvd tv en uh, heb je zitten luisteren dankjewel voor het luisteren naar de podcast en uh, ik zou zeggen heel snel je app checken uh, op toegankelijkheid van nu dankjewel voor het kijken oh en wil je nog een nieuwe video kijken over ondernemerschap blijft dan vooral hangen hier op youtube want over een paar seconden twee nieuwe dankjewel voor nu hoi